Dit arrest gaat over de vraag of een voor een partij nadelige beslissing gezag van gewijsten krijgt als de vordering of het verzoek van de wederpartij wordt afgewezen. Moet dan hoger beroep worden ingesteld, ook al is het dictum voor die partij gunstig? De zaak gaat over een conflict tussen de twee bestuursleden van Stichting Rederij de Drie Geuzen in Leiden. In april 2017 wordt de voorzitter van de stichting op staande voet ontslagen. Dat ontslag ziet ook op zijn positie als bestuurder van de stichting. Het overgebleven bestuurslid wil echter het zekere voor het onzekere nemen. In november 2017 verzoekt hij de rechtbank de voorzitter als bestuurder van de stichting te ontslaan maar alleen als de rechtbank zou besluiten dat het eerdere ontslag niet al rechtsgeldig was. De rechtbank oordeelt dat de voorzitter in april 2017 al rechtsgeldig is ontslagen. De rechtbank wijst het verzoek tot ontslag daarom af, want een ontslagen bestuurder kan niet nogmaals worden ontslagen. Geen van beide partijen stelt hoger beroep in. Deze keuze pakt voor de voormalig voorzitter nadelig uit. In een nieuwe procedure stelt hij het ontslagbesluit opnieuw ter discussie. Rechtbank en Hof oordelen echter dat de beslissing in de eerdere procedure, dat het ontslag rechtsgeldig heeft plaatsgevonden, gezag van gewijste heeft gekregen. Als de voormalig voorzitter niet in deze beslissing had willen berusten, dan had hij hoger beroep moeten instellen. Ook al had de rechtbank in die eerdere procedure het verzoek om hem te ontslaan afgewezen. De Hoge Raad onderschrijft dit oordeel. Volgens hem krijgt een nadelige dragende overweging bij het in kracht van gewijs te gaan van de uitspraak evengoed gezag van gewijsde. Dat wil zeggen dat een dergelijke overweging in een ander geding tussen dezelfde partijen bindende kracht heeft. Vanwege die consequentie kan een partij volgens de Hoge Raad voldoende belang hebben bij een rechtsmiddel tegen die eerdere uitspraak. Ook al strekt het dictum... Tot afwijzing van de vordering of het verzoek van de wederpartij. Voor de praktijk biedt het arrest dus een belangrijke les. Ook als het dictum van een vonnis of beschikking gunstig is, kan het nodig zijn om hoger beroep in te stemmen.